In deze video ga ik je het verschil laten zien tussen een introductietraining en een signatuurtraining. Een introductietraining is een korte, compacte training zonder ondersteuning. Je koopt deze training misschien via Facebook, misschien op een bedankt pagina, misschien via een actie per mail. En ja, Eigenlijk word je er verder niet in ondersteund, dus he, door die training ga je compleet zelfstandig. Als je de training al gaat volgen, want heel vaak komt het voor dat mensen wel zo'n training kopen, maar het niet doen. Daardoor zijn ze teleurgesteld in zichzelf en daardoor krijgen ze misschien ook onterecht een negatieve verhouding met jou. Terwijl jij er niks aan kan doen, want je hebt alleen die training ontwikkeld, aangeboden en nou ja, je hoopt natuurlijk dat mensen er echt mee aan de slag gaan. De signatuurtraining is een heel ander type training. Dat is echt een training waar je heel goed over na hebt gedacht over ja, waar lopen mijn klanten tegenaan tijdens het proces van leren? Hoeveel tijd hebben ze nodig om alle uh, vaardigheden en skills tot zich te nemen? Hoe moet ik ze ondersteunen hierbij? Hè? Doe ik dat in een groep of doe ik dat één op één? Hoe vaak ga ik ze dus ook coachen tijdens dit hele traject? En zo'n signatuurtraining, die zorgt dus wel voor hele grote transformaties. En juist deze signatuurtrainingen, die kunnen echt het paradepaardje zijn voor jou en je business. Ze kunnen ervoor zorgen dat je echt een zee aan tijd over hebt, terwijl je je klanten enorm goed helpt. Daarom ben ik zo enthousiast over signatuurtrainingen. Sinds 2011 heb ik ook signatuurtrainingen. Ik help ondernemers online trainingen te creëren en deze goed te verkopen. En om jou meer te leren over hoe je nou zo'n hele goede signatuurtraining kunt gaan opbouwen, dat echt gaat zorgen voor een high-level online droombedrijf, wil ik je uitnodigen voor de masterclass die ik hier binnenkort over geef. Dan gaan we het ook hebben over welke type werkvormen zijn er, hoe zet ik dat precies in, waar moet ik allemaal aan denken als ik op die manier mijn deelnemers ga helpen. Je kunt je hieronder aanmelden. Je bent van harte welkom. En heb je vragen hierover, stel ze dan ook hieronder, want ik help je heel graag. Tot dan!